Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over gal en galwegen. Onze hepatocyten, oftewel levercellen, maken gal voor ons aan, tot wel een liter per dag. Dat is een vloeistof die met name functies heeft in onze vertering en de uitscheiding van stoffen die we niet kunnen uitscheiden via de nier. Gal bestaat uit galzure zouten, deze emulgeren namelijk vet, oftewel ze maken van grote vetdruppeltjes, kleinere vetdruppeltjes. Hierdoor bestaat er een groter oppervlak waardoor er meer oppervlak beschikbaar is voor de verteringsenzymen, zoals lipase. Hierdoor kunnen de vetten beter worden verteerd en beter worden opgenomen. En dit geldt ook voor de opname van de vetoplosbare vitamines, A, D, E en K. Verder zit er cholesterol in. Gal is de enige manier om cholesterol effectief uit te scheiden uit ons lichaam. En dat is ook waar gal en galwegen hun naam krijgen. Gal wordt namelijk ook wel gole genoemd. Vandaar dat alle termen die beginnen met chole te maken hebben met onze galwegen, zoals cholecystitis, een galblaasontsteking. En er zit bilirubine in, dat is een afbraakproduct van hemoglobine uit onze rode bloedcellen. In de lever worden oude rode bloedcellen door de koepfercellen afgebroken, waar dus bilirubine bij vrijkomt. Deze wordt vervolgens verwerkt door te koppelen aan glucuronzuur en dat noemen we ook wel conjugatie, waardoor het stofje geschikt wordt om uit te scheiden via de gal en er zit water in om alle stoffen in op te lossen, en ionen, zoals HCO3- oftewel bicarbonaat. Die helpen om het maagzuur te neutraliseren in de darm. De darm heeft namelijk niet dezelfde beschermlaag als in de maag, waardoor de darm erg gevoelig is voor die zure maaginhoud. Als de gal gemaakt wordt, komt dat terecht in smalle kanaaltjes die tussen de hepatocyten doorlopen. Deze noemen we de galkanaaltjes. Deze voegen samen en worden steeds groter en groter, totdat we uitkomen in de ductus hepaticus rechts en links, oftewel dexter en sinister. En daarna voegen ze samen tot de ductus hepaticus communis. Vanuit hier gaat ongeveer de helft van de gal direct richting de darmen en dat gaat via de ductus goledicus. En via de papil van water komt het terecht in het duodenum, oftewel het eerste stukje van de dunne darm. Dit is ook de plek waar de ductus pancreaticus uit de alvleesklier erbij komt. De doorgang naar het diodenum wordt geregeld door een kringspier, de sphincter van Oddi. De andere helft van de gal gaat niet direct naar de darm, maar gaat eerst via de ductus cysticus naar de galblaas toe. Daar kan de gal dan nog een beetje indikken, omdat de galblaas het water opneemt, waardoor het nog geconcentreerder wordt. Op piekmomenten, zoals net na de maaltijd, knijpt de galblaas samen en stuurt het de gal naar de duodenum toe. Dit wordt aangestuurd door onder andere het hormoon golecystokinine. Wist dus je dat ons lichaam ook aan recyclen doet. Onder andere met de enterohepatische kringloop. De galzurenzouten die helpen bij het verteren van vetten, komen met het gal in het eerste stukje dunne darm terecht, oftewel duodenum. Vervolgens worden in het laatste deel van de dunne darm de meeste van deze galzurenzouten weer opgenomen. Zo gaat het via de poortader weer richting lever, waarbij het nogmaals gebruikt kan worden in gal. Dit gebeurt zo'n 4 tot 12 keer per dag, onder andere afhankelijk van hoe vaak je eet en hoe vette maaltijden je eet. Download nu ook de actieve samenvatting, zo onthoud je deze stof nog beter. Bedankt voor het kijken!